Hey, ik heb maar even besloten om een video op te nemen over de nieuwe Hot and Happening app Clubhouse. En ik ben er dol enthousiast over. Want ik zie hoeveel mogelijkheden dit heeft. En ik zie uh, voor mezelf natuurlijk allerlei mogelijkheden, maar ook voor anderen en vooral ook voor mijn vak als afscheidsfotograaf. Want het probleem waar ik eigenlijk voor een groot deel tegenaan loop, is dat heel veel mensen nog niet doorhebben wat afscheidsfotografie is of dat het gewoon bestaat. Dus voor mij uh, geeft dit een mogelijkheid om afscheidsfotografie uh, in de aandacht te zetten op een platform op een compleet nieuwe en andere manier. Nou, dus laat ik je eerst een beetje vertellen wat Clubhouse is. Clubhouse is een app. Ik denk dat ik het best kan vergelijken met een groot conferentieoord met allerlei gangen en in die gangen met allerlei kamers waarin allerlei gesprekken uh, bezig zijn. Uh, en in iedere kamer is weer iets anders gaande, uh, weer een ander onderwerp en dat kan variëren van een meditatiekamer tot uh, een plek waar uh, comedy club members zitten. Een plek waar je leert over Clubhouse, een plek waar je praat over godsdienst, over wat uh, in het nieuws aanwezig is, uh, over uh, ondernemerschap. Er zijn dus allerlei topics te bedenken, allerlei topics te vinden. Door het gewoon te gaan gebruiken uh, zag ik al vrij snel wat de mogelijkheden zijn. En Het is een app waarbij je dus niet in beeld hoeft te komen en dat voelt dus heel veilig, want je kan dus gewoon in je pyjama zitten, in je bed, bij wijze van spreken, kan je dat dus gewoon doen door mee te luisteren. Meer hoef je niet te doen. En het voelt ontzettend intiem en het is echt compleet anders dan radio. De regels zelf binnen Clubhouse zijn uh, vrij eenvoudig. Je kunt alleen maar binnenkomen via iemand anders, dat iemand jou uitnodigt en toelaat binnen de app. En daarbij dat je dus uh, ook alleen maar binnen kunt als je een iPhone hebt of een iPod bezit. Heb je die niet, dan zou je zeggen ja jammer, dan gaat het mij voorbij. Nee, niet! Zorg ervoor dat je er eentje het vak krijgt. Er zijn natuurlijk legio mensen die al jaren Apple iPhone gebruiken en er misschien nog wel een oude in de la hebben zitten. Zolang je daar je app kan opzetten, dan kun je meedoen. Doe dat, want je wilt dit niet missen. Zo sterk voel ik je over. Ikzelf ga ook online. Uh, en ga je uitnodigen in kamers. Wil je daarbij zijn, dan is het helemaal super om mij te volgen. Dus dan uh, moet je bouwkje kanaan gewoon opzoeken op het profiel. En uh, je kan dan op klik, uh, klikken op een uh, button follow. Er zijn niet zo heel veel buttons te zien. Onderin het schermpje zijn er een stuk of vier, meen ik. Dus het is eigenlijk vrij simpel. Ik had het allemaal wel haar fijn voor je gaan uitleggen. Maar ik denk dat als je het gewoon gaat gebruiken en, en je telefoon gebruik je eigenlijk al dagelijks, dat je vrij snel door hebt hoe het werkt. Ik stel dat ik de host ben en ik uh, zie dat je aanwezig bent met raise hand, en dan noem ik je naam om on stage te komen, zodat jij ook uh, kan spreken. Nou, dan uh, heb je een knopje om uh, je microfoon aan en uit te zetten, dat heet mute en unmute. Dus uh, zolang jij praat, staat hij aan. En op het moment dat je klaar bent met praten, zet je hem weer op mute. En verder kun je altijd de kamer verlaten, daar hebben we geen last van. En je kunt dus ook in andere kamers, in uh, andere gesprekken zomaar binnenkomen en daar heeft ook niemand last van. Dus dat is natuurlijk het mooie aan dit hele platform, dat het gewoon uh, heel vrij voelt om je rond te bewegen. En je kan, dus stel dat je Chinees spreekt, dan zou je dus allerlei Chinese chatrooms in kunnen stappen om mee te luisteren. Dus ook dat is ontzettend bijzonder leuk, want ik ben dus echt al uh, in contact gekomen met zoveel mensen waar ik anders nog nooit van had gehoord. Die waarschijnlijk ook wel ergens influencer zijn, maar weet je, ik zit ook niet de hele dag op Instagram of Facebook of waar dan ook. En op deze manier zie je heel, heel snel uh, wie je leuk vindt om te kunnen volgen. Dus op het moment dat je in een room stapt, dan zijn er niet alleen de, me de mensen, de sprekers bovenaan, maar ook alle luisteraars zijn zichtbaar. En op ieder uh, icoontje met een uh, profielfoto kan je op klikken en dan kan je doorklikken en dan kan je iemands profiel een stukje lezen. En als je denkt, hé, hey, die persoon, dat is interessant, dan kun je die volgen. En in de meeste gevallen uh, kun je dan ook doorklikken op bijvoorbeeld Instagram of Twitter. Uh, of je kan ze opzoeken op LinkedIn of Facebook, want hun naam staat er altijd op. Uh, dit is namelijk niet een plek waar je kunt chatten met mensen. Wat ik wel zie dat heel veel ondernemers ook doen, is dat ze dus inderdaad mensen kunnen sturen naar hun Instagram. Dus uh, niet alleen dat mensen jou kunnen volgen, maar dat ze ook dan jouw Instagram kunnen volgen. Of ze kunnen jou daar een DM sturen. Nou, wat natuurlijk ontzettend interessant is, is dat je dus wanneer je mensen uh, kan vragen naar je Instagram, dat je mensen ook um, aandacht laat geven over wat jij doet. En op Instagram, als je daar stories deelt of als je daar uh, ja, foto's deelt, dan zien mensen ook weer wat je doet. Dus dat is gewoon ontzettend belangrijk om dus een nieuwe stroom aan mensen te hebben uh, die zien wat er uh, voor dingen in de wereld zijn, zoals afscheidsfotografie. Dus ik vind het echt ontzettend mooi en belangrijk dat dit er is. Ik wil graag ook aan jou vragen om uh, vragen aan mij te stellen waar ik het over zou kunnen hebben in mijn rooms. Want uh, eindeloos en doelloos praten op een platform, dat heeft heel weinig zin. Voor mij is het wel heel duidelijk dat ik uh, kennis wil opdoen of kennis wil delen, dus zodat het ook waardevol is. Dus ik vind ook dat het heel belangrijk is dat een room waardevolle informatie uh, laat rondzingen. Mijn vraag nu aan jou is, heb jij bepaalde vragen aan mij als afscheidsfotograaf of als ondernemer, waar jij mee zit? Oh, denk je nou, cool, een half uurtje live coaching voor Boukje en dat andere meeluisteren, nou ja, vind ik niet zo erg. Dat kan dus binnenkort op Clohouse, completely free. Geef je dan even op bij mij. Stuur me een e-mailtje op info ik vind het zo ontzettend belangrijk dat afscheidsfotografie steeds meer naam gaat krijgen. En niet alleen in Nederland, maar gewoon all over the world. En dit platform, Clubhouse, is all over the world. Dus um, ik denk dat er een mogelijkheid is voor ons om um, nou ja, funeral photography gewoon een heel gewoon verschijnsel te laten zijn op uh, onze planeet. Ik hoop je te zien. Doei doei!